In deze video laat ik zien hoe je vanuit een live vergadering in een kanaal in Teams de vergaderopties kunt aanpassen, zodat studenten niet aan de knop kunnen zitten en anderen bijvoorbeeld kunnen dempen. Wanneer je een live vergadering start in Teams in een kanaal, klik je op het videoknopje onder een gesprek. Nu vergaderen. Je kunt de vergadering dan een naam geven. Je kunt klikken op nu vergaderen. En bovenaan rechts zie je bij deelnemers, bij personen zie je dit knopje machtigingen beheren. Als je daarop klikt, kom je terecht op de pagina waar je de vergaderopties voor deze vergadering kunt aanpassen. Wie kan presenteren? Dat is het enige wat je hoeft aan te passen. Je zegt hier alleen ik. Je klikt op opslaan en je hebt de machtigingen voor alle studenten die nu de vergadering uh, inkomen. Heb je aangepast zodat zij genodigde zijn. En genodigde betekent dat zij elkaar niet kunnen dempen en dat ze bijvoorbeeld ook niet hun scherm kunnen delen. Dus dit knopje bovenaan rechts naast personen is om de machtigingen aan te passen.